Om de headset aan te zetten drukken we even op deze toets en horen we twee keer een piepje. Je hoort opnieuw twee keer een piepje wanneer de sensoren goed op het hoofd aansluiten. Om de headset uit te zetten druk je even op de toets en bij het loslaten hoor je één piepje.